2-0, oké 6-2-0. Verder geen informatie zou gaan in een tunnel. Uh, zou mogelijk die zonder plan staan? Ik 6-2-0. Graag juni 2, 6, 2 met 3-1 met tussen die kant op. Ik kan er dus ook een bijl in. left microphone aan. muted Oké, okay. ik heb de route erin staan. Je moet even door. Als maar weer door. Rechtsvrij. Rechtsvrij, ja. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam schiet je 5, rechts staat stil. Ja. ja. Uh, mijn naam schiet je 5, LSP die voor morgen En vandaag ga ik een pad samen met Jessly in de B-klasse. Uh, Jessly van Heumot En uh, we zitten bij de RPR. Um, we zijn, meteen, uh, we zijn nog geen seconde bezig of we hebben al een melding. Ik heb nog niet echt een hele mooie introductie kunnen doen. Eerst voor rechts. Um, ja, we zijn op dit moment onderweg naar een buitenbrand. Prio 1. Ik ben de bijrijder vandaag. Uh, we hebben vuurwapens, dus ik ben wel vuurwapendragend. Dus uh, we gaan hem meemaken vandaag. Rechts collega en ja, vrij. Eerst rechts. En dan de snelweg op. Het zal in de tunnel zijn. Ah, hier links. Kleine update zou gaan om een ja, jullie hebben het gehoord. Het betreft autobrand. Right. Zet jij dan even de weg af? Dan ga ik kijken of ik mensen kan treffen. Juist. Yes, nou, um, op dit moment kijken we even van mijn line, Maar goed, daar hebben we niet zoveel tijd voor nu. Oh, hier links. Denk ik. Nee, wacht. Ah daar. Oh shit, dat staat goed in de fik. Ik ga vast naar die gast toe ja. Ook. Nou, ik ga gaan jullie zo meteen wat meer vertellen we over uh, de, de, gaan de, gaan de hele dienst. Die we gaan nu even naar doen, die meneer. Maar ja, sure. Meneer, kom maar even deze kant op. Ja, het is één gang verkeerd. Dus. Even hierheen, meneer. Meneer. Kom maar even ja. deze kant op. Hoi. Okay. Zitten meer mensen in het voertuig? Nee, ik, ik ben verder alleen, maar. Kan, we, kan we jullie hem uitmaken of? Uh... Nee, nou dat krijgen we niet meer uit. De brandweer is onderweg. Oké, okay, hartstikke maar mooi, Ik wil u eigenlijk ik. hier weg hebben, want die rook die gaat zich ook ontwikkelen. We gaan helemaal naar de achter. Helemaal naar de achter ja. dan? Ja, dat is. Als ik dat zo zie, is die niemand te redden. Ik snap ja, dat uh... vervelend is maar, ja, het is, maar het is het taxi toch? Ja, het is een taxi, hij is niet van mij, de, maar... Is er zit niemand mee in. Dat is eh in ieder geval... Het is een auto, hè, dus geen leven. Oké, dat weet ik ook maar jongen, het is wel mijn werk, hè. Ja, begrijp ik, daar zit niemand in. Oh, ja, top. U vraagt eh RWS aan? Weet u hoe dit is gekomen? Ja, nee, ik was gewoon over, die, over de weg aan het rijden. Ik kwam net terug van een klant, die had die kast ja, afgeleverd. Uh, ik afgeleverd. En ik dacht, ik, ja, ik in heb een middagpauze. Je weet hoe dat gaat, Er ja. zit daar verder op de tank. Ja, dus uh, we, we hebben de bestuurder hier. Die, lekker die lekker gaat, gaat nu door. deze kant op komen of jouw dus kant ik dacht, op komen. Verder niet meer aan het voertuig. Uh. En aan het begin van de tunnel yes. was hij al aan het stopterrein aan het doen. Maar ja, goed, ik dacht, ik rij gewoon door. Ik ben erbij. En toen hier halverwege begon ineens. Ja, best wel. Wij lopen zoveel mogelijk weg. Afzuiging, leidelijkse te doen. En dat ding dat vliegt gewoon spontaan in de fik. Oké, okay, en heb je ook een uh, kentekenbewijs en uh, ideebewijs? Ligt die nog in de auto? Ja, ja dan dat, dat weet ik eigenlijk niet of ik die... ik moet ik even kijken of ik mijn portemonnee wel heb meegenomen. Maar... Ja, eigenlijk zo niet dan, ik, dan, dan, is, dan is, is het, het niets. Dat maakt niks uit hoor. Als je het portemonnee niet meer heeft dan is dat uh, ook jammer. Maar dan zoeken we ja. daar wel een oplossing voor. We gaan in ieder geval niet meer terug naar de auto. De enige die de is nog hoort. Nee, uh, niet de enige. Oh, meneer, meneer komt even rustig. Ja, kom maar even hier ja, op de stoep staan. Ja, het is nog even kijken. Ja. 5-1, met nogmaals sprake aanvraag. Ja, positief, uh, het is mogelijk om uh, ambiërbegaan die deze kant op te krijgen. Ik ga ook ingaan, meneer. Goed, vraag. Ja, ja, niet, de, de, niet de, echt. De, ja, de, ja, toen ik die motorkap heb opengetrokken, uh, ja. natuurlijk. Maar ja, dat door. Pff, maar ja, is heel veel. nee, maar uh, hoe lang, de, lang de, heeft hij ongeveer dan in die rook gestaan? Ja, ik heb een, een, een minuutje staan kliegen of zoiets met die motorkap, want hij wou in eerste instantie wou die niet helemaal lekker open. Ja. Dus toen dus heb de, ik er een beetje boven gestaan, maar ja, toen toen ik hem even open had, vloog hij spontaan in de brand. was al die rook weg. Dus hij was nog niet in de brand toen toen hij dicht was. Nee, ik nee, was volop aan het roken. Oké. Okay. Okay. en Maar die rook die eruit kwam, dat is witte rook, zwarte rook geweest? Toen uh, toen ik ermee reed nog. Nee, maar toen u echt erboven hing. Oh, dat was uh, ja, weet je van die grijzige rook. Ja, wit, zwart. Ik weet het niet precies. Oké, okay, duidelijk. Uh, Brand, we komen in ieder geval zo snel mogelijk, hoop ik. Uh, daarbij gaan we toch ook even een ambulance vragen. Als je er niet was gevraagd om een collega, ik hoorde wel zoiets. In ieder geval uh, ter controle van u even. Maar ambu is dat echt nodig dan? Ja, ze, dacht, zoveel rook was het nou ook mee niet. Nee, maar elke rook is toch schadelijk, hè? zeker voor de longen. Dus dan uh, moet u niet onderschatten rook. Dus ja, we gaan nu even goed, controleren, nee, is het niks, is het niks? Hè? Dus, uh... Ja, nee, maar dit is toch andere rook. Is het niks, dan is het niks. Was het wel iets, dan ben u achteraf misschien wel blij dat u toch even bent uh, bekeken door de ambulance. Ik laat ja, u even over aan nog. deze twee collega's. Dan komt Rijkswaterstaat ook al. En uh, ik uh, ga even naar mijn eigen collega, ja? Ja, oké. Okay. Goed zo. Ja, en wanneer, begon de auto's te roken tijdens het rijden of? Uh... Ja, die begon te roken tijdens het ja. rijden. ik Zoals ik zei, ik reed hier net de tunnel in. En toen was dat ding al een beetje lichtjes aan het roken. Maar goed, ik dacht, ik red al wel tot het uh, einde van de tunnel, zo lange tunnel is. Maar uh, uh, uh, ja, nee, toen al vanwege doet uh, hij er ineens volledig uh, mee op en toen moest ik de rest van de kant leren. zetten. En heeft de dat dat dat vaker gehad. Uh, nee, gehad? Nee, ik nee, heb de vaker de vallet, nee, vaker gehad, nee, maar rijd ik altijd als een zonnetje Honderden de kilometers om, uh, achter, de de de achter de de elkaar, centen. kan blijven rijden, wat ik wil niks aan de hand. En nou, nou vliegt dat ding ineens in de fik in de tunnel, normaal niet. Ik kom last mee. Ah, is die gekoppeld <laughs> ja, of niet? Ja, die brand is nu gekoppeld. Ik uh, ah, alleen even afwachten op maar... Ja, ik moet de komo-plastrijke op. Uh, heb maar, ik al... uh, moet je meer hier hebben of niet? Uh, kan zo, ja. ik heb je ja, aangevraagd, dus als goed moet je daar ook uh, Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet. uit je het, Ja, wel. Het liefst hebben we ook gelijk door de snelweggeven. Voor jullie kijkers, uh, officieel moeten we natuurlijk uh, een geel hesje uh, aan. Dat heb ik denk ik niet. Dus dan moet ik even gaan zoeken. Ik denk dat ik dat hier wel ga vinden. Is wat anders, maar hoef ik wel niet. op, oké. Met wel GoPro, dat ziet eigenlijk niet zo mooi uit. maar. Uh, die zit natuurlijk in Een uh, uh, uh, uh, Ja. Nou, die slaan we ook meteen even op, dat is handig voor de volgende keer. Polgeel uh, hasje. Zo. Dan hebben dat in ieder geval, dan staan we, dan zijn we iets meer zichtbaar. Want ik geloof dat het gewoon richtlijnen zijn dat ik ook mijn gele hesje aandoe. En dan ga ik niet hier demonstreren, maar in ieder geval uh, max stap ja, heeft gewonnen ja, het trouwens. Dus nou, Oké. Okay. Zijn er lampjes? Ja, dus Hoi, oh, achteraan, helemaal achterdoor. Er staat een volledig in de fik. Nee, nee er zijn niet nee. okay. En uh, nee, heb je geest. al problemen gehad met je uh, motor, koeling, iets bij een AK-keuring? Was het toen iets fout? Nee, nee, er zijn geen gekke dingen tijdens de keuring. Ze hebben de bougies vervangen en ik geloof dat er iets met de brandstoffilter was of zoiets. Maar uh, verder rest, nee, heeft hij niet uh, gek, gekke dingen gehad. Even kijken he? wat gegevens van hem gaan krijgen. En heb je ook uh, wat voor soort voertuig is het? Ja, dat hebben ik... heb we. gedacht, meneer. Het ja. is een Mercedes, uh, Mercedes hè? Mercedes, oké. Okay. ga ik even zoeken of ik uh, enig verschijnsel kan vinden. Moment. Meneer, Ja? heeft toevallig toch iets van gegevens ja. voor ons even? Kenteken ja, van een, een voertuig, een voertuig. Te... toevallig? Nee, Kenteken ken weet ik zo niet uit mijn hoofd, sorry. Oké. Okay. Had um, even de sleutels van de Leutels, voertuig. Nee, nee, nee die is... zitten er ook nog in. En gegevens van u? Iets waar uw naam op staat? Pinpas of zo? Uh... Idee, ideaal natuurlijk. Ja, eventjes. Dus... Nee. ik ja ja nou, ja ik heb ik heb een idee nog iemand nog bij te mijn telefoon zitten die heb ik altijd apart Ah, oh, de telefoon heeft u wel channel? bij ja ja, ja, In ja, ja ik heb inderdaad inderdaad natuurlijk een interesse wel dat snap je wel ja ze plaatsen een tunnel voertuig en welk bedrijf werkt u voor en dat is hij het taxi en zo hij taxi en zo ja ja ja oké en oké mag ik uw idee even zien ja nee uiteraard als goeiedag. ja dank u wel ik controleer het even ja oké Hallo. Hallo. Ah, ja, betreft een uh, voet-of-brandpersoon uh, is voor de motorkast Zal ik even bellen? Uh, voor de mo dus of, uh, deze persoon hebben al dat he wel ge gekregen? Uh, mogelijk rookinhalatie. inhalatie. Uh, verder, medicijnen deze nog niet opgevraagd. Ik zal even hier staan voor jullie kijkers, dan heb ik iets meer rust. Ja. Um, even kijken. 1131 is getrashed. Ja, ik wil graag dus nu, ik heb controle of gegevens van hem, ik heb zijn idee, uh, zijn, ID, zijn uh, naam en achternaam. Ik heb het bedrijf waar hij voor werkt, die ga oh. ik nu even bellen of in ieder geval deze meneer ook daadwerkelijk taxchauffeur bij ons is. Uh, en dan voer ik nu even in het mail systeem, dus het telefoontje wat we hebben, de naamsgegevens in om te kijken of hij een rijbewijs heeft, et Dus dat gaan we nu even doen. De burger bepaalt echter of uh, alle gegevens die ik nu ga opvragen ook in orde zijn of niet. Uh, dus dat gaan wij uh, zometeen even vragen aan de burger. Dus dat gaan we nu doen. Slash me zoek of belt. Yeah, nou wacht, oh, voert. Oh, oh, okay. Gegevens in. Ja, betreft een. Nee, uh, maar voor... ee, yes, En okay. nou, wat betreft een voertuig persoon boven de motorkap met een deze in niet opgevraagd. Burger, okay, wat komt ja. uit het uh, ID-controle? Verder niks uh, niks bijzonders. Ik ben maar dat is het. Oké, okay, ik heb taxibedrijf gebeld of je ook daadwerkelijk thuis chauffeur bent. En dat klopt. Oké. Okay. Ik ben er ook Top. chauffeur. Nee, dat is helemaal een Hallo meneer! Hallo. Hoi Jannen van just, de ambulance just, just. dienst. Alles goed thuis. Wat is uw naam? Ja, User Barry had hem maar. Barry, wat is er gebeurd? Vertel oh. maar. Ja, ja, ik zei ja, het ook van de politie net, alles, net. Ik, nee. ik was weer gewoon aan het werk met mijn taxi, ik bij een taxibedrijf, Taxi taxi zo. IOT, ja. En ja, net voor de tunnel ging het een beetje raar te doen, begon die een beetje te roken en te sputteren en wat niet, maar goed, ik dacht, ik rijd nog even door, je hebt verderop erop zitten, dat ik het toekomfje tot ja Ja, dat bomstation, daar hebben ze een heerlijke bal gehakt, joh, ben je er al eens geweest? Nee, dat niet. Okay, nou, maar ik nu is zeker, het, eh, uh, uh, wachten. Een een balletje halen. Ja, zo, dat zo is een andere doen. keer dan. Maar goed, ik dacht, ik rijd daar nog eventjes heen en dan ga Kunnen ik daar niet wel verder kijken mee wat dit? er met die auto aan de hand is. Wat uh, mijn collega uh, Jess uh, precies ja, gedaan. met de zit er ook, ook, ook uit dat ik hem gewoon in de tunnel op moest zetten. zetten. Ik had geen andere keuze. Oh. Uh, ja, we zitten wel een hem even weg. Ja. We zitten aan hem dubbelzetten, rechtswaarts. Oh, dubbel. Ja, nu gaat het keigoed. Ik wacht, eh... Ja, oh. nou, nee, gaat lekker. <coughs> okay, ja, mooi. Okay, We gaan, ik vraag het meteen even. Okay, sorry. Ja, Rijkswaterstaat even, okay. en Turan. Ja. Kunnen jullie hem dubbel zetten, Turan? Ja. En We de, de Rijkswaterstaat? Gaan dan gaan wij door. Ah, ja, ja, ja, oké. Oké. Oké. Nou, meneer, uh, heeft hij ergens uh, pijn of last van? Of is iets well, ik even, ik ga nog even, af... even naar die meneer toe. Ja, nee, nou, ja. ik heb even een, een, een, een minuutje op zoiets over die motorkap motorkapraan, want die bleef een beetje vasthaken. Die kreeg ik zo 1, 2, 3 niet even los. Meneer, ja. hier is uw ah, ID terug. Alles verder uh, in orde, ik wens u heel veel uh, succes en sterkte ermee. Ja, ja, hartstikke bedankt in ieder geval. Wij gaan in ieder geval weer door, het beste. Ja, nee, jullie ook, heer. Uh, fijne avond nog, he. Yo, fijne avond. Succes, he. ja, ik heb een minuutje. Ja. yo. Dat met een avond afdags. dat ding automatisch niet open. Hallo. Yeah. Ja, als het hier helemaal open was. Ja, uh, als Raif te plaatsen, uh, die is uh, bezig met voertuigen. Wij zijn in principe niet meer nodig, dus wij staan weer op een eentje over. Dus. Ja, dat is vannamelijk. Gen je slepen. Is het identito voor de 1x216? 19. Oké, dat is nou maar ik ga terug slepen over. Dank wel. User was moved out of your channel. User left your channel. Zo! So. Dat ging even heel snel. Dat past me net. Ja, past goed. Ik heb tijdens de prio 1 rit uh, introductie gedaan van de video. Ik heb jou een soort van voorgesteld. Wil je zelf nog voorstellen? Wat kunnen... jij ja, Nou, we, we kunnen trouwens ook weer op Teamsweek gaan praten denk ik. Of zitten we hier met meer mensen? Ja? Weet het niet. Het horen niet. Blijf stil. Nee, dus um, wat ik al zei tegen de kijkers, ik ben de opname ook pas gestart op het moment dat we de melding al hadden gehad. Het, het kwam binnen als een buitenbrand. Um, daarna. Het is groen trouwens. Daarna uh, bleek het een uh, autobrand te zijn. Het belangrijkste is natuurlijk dat wij dan die persoon zo snel mogelijk wegkrijgen bij het voertuig. Of niet? Want, ja, uh, ja, nou in zijn tunnel is het toch altijd gevaarlijk. Ik denk dat volgens richtlijnen niemand in die tunnel moet blijven. Deze had gelukkig goede uh, afzuiging. dus dat ging uh, goed. En wat gaan we nu doen? Ik, uh, ik heb die settings even gefixt. volgens de old GeForce Experience. Oké. Okay. Oh ja, ja, jij gaat ook. Een beetje opnemen als het uh, als het kan, anders rij ik wel, dan kun jij je settings fixen. <lacht> Vind ik een heel goed plan. Ja, is, ik heb het al. Ah, jammer. Maar toch ga ik vandaag nog rijden. Ja, oké, okay, dat, dat mag. Ja. Maar um, neem jij het op wanneer je melding krijgt of neem je gewoon op? Ik, ik ben nu aan het opnemen, maar ik denk inderdaad op het moment dat de meldkamer binnenkomt dat ik de opname start. Dan we nog een boefje voorbij zien komen die ons de aandacht trekt. Maar dan start ik ook gewoon. Dus voor de kijkers nu. Uh, heb je vragen aan mij of aan Jessly, ook al is het niet live stel ze maar in de comments Jessly gaat alles lezen en beantwoorden oh. mm. en uh, ik uh, ga dat niet doen maar uh, <lacht> wij zien jullie in ieder geval bij de volgende melding als we het in krijgen vandaag je weet het nooit tot zo de 20 rt 20, 20 komt uit voor het ac ja yeah, oké okay, yeah. ja blijf luisteren de 2008 rt 20 08 komt uit voor het ac niet in game of oh niet in game, game, game. excuus 2015 RCT 2015, 2015 komt uit voor het oosten. Nou, de grote. Ja, zeg maar dat ik Ja, voor jullie pleertje 1 zonder toestemming postcode 205 ten zwarte ranger over uh, rijden. Uh, persoon is mogelijk vuurwapen gevaarlijk. Graag. Oh, die, rijdt die rijdt hier, die rijdt aan, hier. En uh, mocht u persoon zien beter geweet uitvoeren maar Ja, die ja. Kan er zijn er nog meer. Stap in e uh, ik ja, kan kom weer een toch? Eenheid die <S laughs> nog mee komt, maar dit is voor ik nu Ik pak nog één extra eenheid aan. Oh, ja. Ik ben op zo'n game, dus eventueel kan ik daar naartoe. Zwarte Range Rover, hè? Wat was het me Zwarte Range Rover vuurwapen heb Ik denk dat ik het Laatste locatie. User 15 open geëneerden. Oh nee, dat mag niet. Excuseer. Wat is de reis van you de. Al, is er al iets over op beginnen. Rechtsaf naar die ene hier, niks aan het vraag. zijn Zou morgen blond blokken parkeren. Dat is wat ik heb. slangershevens. Ja. Jullie je zwarte range hebben? Begrijp Nee, niet. Wat is dat voor ons? Wat is dat voor ons? Is dat een range? Nee. En dan wil ik hem ook eens eerst hebben, hè? Ja, Echt. hier eerst even naar rechts, Voor de hier die gaan even verwachten met, althans, uh, als je voertuig hebben aangevraagd, en wachten totdat alle eenheden er te plaats zijn. Even binnen door naar die parkeerplaats hier. Ja, ik ben het even die parkeerplaats. 2106 heeft uh, zicht. Blijf ja. achter. je kan geen aanhouden. Postcode 209. Reed rood stoplicht. Dat is hier rechts, graag... links? Hier links? Hier links. Stil voor hier. Rode stoplicht. hier links? Nee, nee, nee, daar. Ja, weg voor je, weg, je, weg voor je, weg, je, weg voor, je. Je, weg voor je. je, weg voor je. Waar? Weg voor je, door, door, door, door, door. Ah oh, daar, klem zetten? Uh, ja doe maar. Ja, ja vuurlijn hè? Wacht, ja, nee, lemmen. Handen omhoog. Klauwen, omhoog. Klauwen laten zien. Klauw omhoog. Uitstappen. Let op aan, jongens. Bij ook nou, voor achterwege wordt er gericht geschoten. Hebben we dat begrepen? Maar met je linkerhand portier open. Handen laten zien. 5-1 voor je zee. Uh, Gaat ga, dus je het te geven. Portier open doen. Hij hey, gast, luisteren. Niet luisteren. Handen omhoog. Klauwen. Hé, hey, laat dat vallen, laat vallen. Wapen weg. Chester, richting jou. Yep. Oké, okay, dan mag je zo meteen twee stappen naar links zetten. En nogmaals, bij elk vrachtwegen wordt er gericht geschoten, jongen. Naar links. Naar links. Vooruit, jongen. Naar links, niet omdoen. Naar links. Luisteren naar, naar links. We zijn nu door elkaar commando's aan het geven. Dat is een beetje lastig. Lopen naar links, meneer. Ja, let op jongens. Iemand nog houden op voertuigen. Oké, wacht even. Meneer, je mag mijn kant op lopen. Links. Van u links. Stoppen. Stoppen. Stoppen. Omdraaien. Op je knieën. Nogmaals, bij elk verdachte wegen wordt er geen geschoten. Begrepen? Dat zeg ik niet. Gooi je klep yes, houden. Oké, okay, ik ga boeien. Je mag de voertuigen halen. Ja. Yeah. Klauwen naar beneden. Dus de deur open. Ik dus sluur. Achter. Meelopen. Open. Chatjes. Wapens bergen. Als de vuurwapen thuis weet was Eén aanhouding, aanhouding. Okay. Goed gewerkt, man. Ja, lekker bezig, jongens. Ik ben bij deze aangehouden voor uh, wet wapen en munitie. Je bracht op de zwijgen alles wat je zag, zo aan kan te gebruiken in de rechtszaak. Het is ook een hechte bagage, man, kun je niet voorholen, voor je ingang geweest Ja, ja. Tot de Ja, voor u uh, eenmaal aanhouding, btv ten einde, uh, vuurwapen uh, gevonden. Dus. zoals jullie zien ben ik de enige die zijn koren weer een vesting aan heeft uh, maar dat mag niet van hem dus uh, ja jolo toch nou oh. collega van mes. de mes de man op het dak yes. ik vind je nog iets van uh, id nee wat er nu gaat gebeuren als je gaat met ons mee naar het bureau gaan we even kijken wie je bent dan zullen ik ook even gelijk op Mastercraft doen. Ik trek hem al af. Wat wij gaan doen is daar wordt u voor geleid door de HVA. Even met dagelijks proces verder volgen. En ga je dat allemaal horen op het bureau, ja? Ah, het Zwijgrecht, zwijgrecht oké. Okay. Even kijken. Is dat een t TV? Dit even naar BJ. Yes, ga ze het euro doen. Yes, ja. Nou voor jullie als Dat kijkers ik weer. Um, um, we uh, ik ga deze melding zo meteen even evalueren met nou, Chesley van uh, ja, uh, mijn gevoel ging niet goed maar ik weet niet een van de collega's vond door elkaar in praten had ik niet gevoel je al gestuurders ik uh, zeiden uh, beide uh, uh, ik ga naar links uh, uh, twee stappen, uh, stappen is, naar links tenzij ik een collega niet hoorde. maar we zeiden in ieder geval beide ik ga naar links dus ja dat was redelijk duidelijk als ik ja links spreek dan kan de burger misschien uh, verwarring hebben van moet ik voor mijzelf naar links voor hun naar links dat kan wel maar ja, daarop loste ik in ieder geval een niveau waarschuwing schotten wat in naar voren bleef lopen nu is het moeilijk om naar links te lopen uh, ik ga even Toch, vragen ja of dat de normale op. gang van zaken is ja hoe ging die voor jou eigenlijk mm, het was ja um, yeah. kijk je moest natuurlijk snel inzetten omdat je gelijk dat voet echt zag ja en uh, wat jij zei van ja we kunnen inblokken en toen begon hij net te rijden. Ja dat was inderdaad. En, en toen deden uh, de collega's dat... inblokken, toen dacht ik nou de blokken wij ook maar. Ja, ik heb bij geen omkeren toen werd hij de af en toen je de een collega ervoor. Ik vond het wel goed. Alleen ik... Vier riep was een beetje. Ik riep ga naar links, twee stappen naar links. Jij riep dat ook. Ja, we praten door elkaar heen. We zeiden gewoon precies zelf. Ja, ja we zeiden sowieso precies hetzelfde. Alleen... Waar ik nu over twijfel is, had ik moeten zeggen, voor jou twee stappen naar links. Um, dat was mij niet helemaal duidelijk. Ik heb ook één waarschuwingsschot trouwens gelost. Ik weet niet of we dat hadden moeten melden bij C en zo. Oh, ik had dat niet gehoord dan. Ik wel. Ik schoot geloof ik zelfs een weinig op die verkeerslichten. Maar het ging goed. Hij luisterde wel. Maar tenzij er een collega was die ik niet hoorde, die um, gewoon uh, door ons nog geen was aan het praten, hadden we dezelfde aanwijzingen lijkt mij ja dus uh, ik zeg we zijn gewoon geslaagd en dat is aangehouden gaat toch om ja, nou het ging allemaal heel snel maar uh, ja dat was dus de eerste melding of de tweede melding en nu gaan we weer uh, serveren totdat er iets nieuws komt ik zie jullie zometeen of uh, niet meer maar het zal nog wel het zal nog wel iets komen toch ja dat komt vast vast wel dat een clownsbus staat waar mogelijk kinderlijken in liggen.